En linker kijk naar deze video vandaag uh, uh, Vandaag heb ik het tweede deel van de weekvlog voor jullie. Uh, als jullie die nog niet hebben gezien op mijn, uh, op mijn eigen kanaal, in de staat uh, het, ja, het eerste deel van de weekvlog. En als je het tweede deel wil zien, nou dat is dit. Nou daar komen ze hoor. Allemaal. Allemaal. Rebecca, Rebecca, stevig de groep. Waar is Rebecca? Daar is Rebecca. Daar is Rick. Hallo! we ben weer op stal. Het is vandaag wel koud. Dus ik heb mijn winterjas weer aan. Jammer. We is ze vrij geweest omdat ze geënt zijn. Dus ik ga even kijken hoe de ent eruit ziet. Dat ze zijn op de borst geënt. En ja, we gaan even kijken. Ah, oh, ze is de beeld. Hier is even Nou Pony, ja. ik ga wel even rijden omdat ze een bult heeft. Ik ga gewoon even rustig aan, een beetje stappen en zo en als het, als het gaat gewoon een beetje draven en een beetje galpen. Dat ze gewoon even een beetje beweging heeft. Zo, nu ben ik klaar voor. Kijken of we die bult een beetje eraf kunnen krijgen vandaag. ga rijden. Een beetje draven, zoals je me gezien hebt net. En uh, ik heb een heel klein stukje gehad maar het was niet van harte. En uh, uh, ja, nee, ik ga dus toch nog even... Uh, ik ga dus toch nog even, uh, gewoon even stappen en een beetje... Uh, hopelijk wordt die het minder dan. Uh, hopelijk wordt het minder en kan ik morgen wel gewoon rijden. Ja, het is best iets met mijn moeder. <laughs> Nou, het is ietsjes, ietsjes dunner geworden na het rijden. Dan kan je wel in de Ardennen zijn. En dan kan je wel gewoon op vakantie zijn. En wat vindt Tessa dan? Een pony. Een pony. natuurlijke pony. Shetjes. En wat grotere shetjes. Allemaal shitjes. Especially for you. Nou, mijn hele bolle shit. Dus dat. Nou, ik ga even bellen logeren, want ze is uh, ze geënt en ze heeft er een beetje last van, ze heeft een beetje een bultje, net zoals Henja. Uh, dus ik ga even logeren, kan ze een beetje bewegen, wordt het bultje minder en uh, kunnen we hopelijk morgen wel weer aan de slag. Er zijn duidelijk geen pennymeisjes hier, want ze zien er niet uit. Pa, geborsteld dan. Ook dat nog. Wat heb je? Gerold met zadel op. Ik kan hier echt niet mee Nou, Dat ga je niet doen. Dat vind ik geen goed idee. Hallo, schat. Was je daar? Oh, we gaan naar de volgende. Hallo. Zit jij op je neus dan? Modder. Het zijn wel vriendelijke ponietjes dit. En Alice die is bang voor de, voor de ponietjes. Kijk, kijk Die pony er ook geen in, Alice het oh, Tess gaat zelfs in de rimbo uh, borstelen. Maar dan ben je nou even bezig. Vind je het lekker, he? Natuurlijk, ja. Ja, nou borstelen maar. Sis is thuis, ik denk dat wij maar gaan wandelen en haar hier achter laten. Ja. ja! Die is wel even bezig. Omdat het ook moet gebeuren, um, moet, ga ik even editen. Want de video's worden niet vanzelf gemaakt. En ik heb gewoon lekker mijn. Thuis kleren aan. <laughs> dus ik ga even beginnen met nemen. Ik ga even laten zien. Dat, uh, Alice heeft ook naar de zin op vakantie. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling dat ze de stok terugbrengt. Daar heeft ze wel eens moeite mee. Alice! Kom. Ja, ze hoort me wel. Nou, dat is een beetje jammer. Dat precies als ik het ga filmen dat ze niet terugkomt, ze doet het om. Alice! Hier. Goed zo. Goed zo. Nee, voor de oplettende kijkers: het stokje is kleiner geworden. Dat komt door de kou. Krimpen dingen. Nou, we zijn door de entingen twee dagen vrij geweest. Bellen wat langer, maar dat uh, maakt niet uit. Dus ik ga nu vandaag gewoon weer rijden. Zeker Bel. Want, uh, ja, die is wel even rijden. En <laughs> ja, we gaan gewoon even kijken hoe het gaat. Bel is gereden en mag bij de stel. Even een dekentje opdoen en, uh, en dan gaan we. Even kijken hoe heen in de beeld is. Het is nog een beetje dik. Het zit een beetje. Ja, het heeft een beetje na uh, ja, het hangt een beetje allemaal. Maar we gaan wel gewoon even lekker rijden. We hebben lekker gereden. En uh, oh, die zak is gewoon bijna weg hier, kijk maar. Ah oh, ja, hij zit er nog wel, maar hij is bij, hij zit minder dan net. Nou, we gaan wel gewoon lekker springen morgen. Ik zat nog even te twijfelen omdat ze nu die bult had. En gisteren liep ze niet helemaal lekker erdoor. Maar ja, vandaag liep ze gewoon echt heel fijn. Ik heb een heel klein stukje zonder beugels gereden. Dus ik heb morgen pierpijn, want ik voel het nu al. <laughs> en, uh, en ja, ik gaan morgen gewoon lekker springen. En hey, jij krijgt van mij een leuke snoepje. Omdat ze weer de beste heeft gedaan. Oh, viel viel Hier Zo. Zo. Hier is weer klaar om naar bed te gaan. ik lekker de stad lopen nu. Zoals elke dag moet ik de hond uitlaten. En daar is hij dan. Oh, Dobby. Hij heet Remy, maar hij reageert op Dobby. Een beetje rotte. Is anders? Want het is misschien bak. doe maar alsof je heel bang bent. Kom staan, nee. Tip. Fietsen niet zonder handschoenen. Dat gaat niet goed. wel. Koud. Ik weet niet wat ze nou aan het doen zijn, maar ze zijn elkaar eigenlijk uitdagen. Kom mee, ja. Mee je weer rusten? Oh. Nee. Zo, de ponies staan los. En normaal zouden ze samen losstaan. los staan. Maar ze deden Ja, tenminste. Ze deden zo lelijk tegen elkaar net. Dat ik ze maar even apart heb neergezet. Ja. Ik heb ze springdes. Dus hier staat Bella met Elisa. Want die gaat mij helpen vandaag met filmen. En met de ponies. Zoals ze elke dag doet trouwens. En... Ja, ik ga nu even opzadelen en dan inrijden. Eigenlijk wel, uh, wel oké, okay. uh, soms uh, hier en daar nog wat foutjes, maar dat, dat mag ja. Ging voor mij niet, wel. Eigenlijk ja, wel best. Dus gaan we ook even springen? Ja, oké. Okay. Hebben we de zin? Dan? Jij. We hebben gesprongen en ja, het ging eigenlijk wel goed tot mijn laatste rondje. Toen ging ik twijfelen en uh, nadenken. En dat is, moet ik niet doen, dat is gewoon stom. Uh, oh, tot zover mijn lichtje. Want het licht gaat aan. En uh, ja, maar uh, ja, het ging wel goed. Volgende keer gaan we, we gaan volgende week weer verder. En uh, met dank aan Elisa die deze week zo fijn heeft meegeholpen. <laughs> nou, ik heb deze week dus uh, met allebei de pony springles gehad. Uh, ik heb weer een keer op Verona gezeten. En, uh, Ja, ze zijn natuurlijk geënt. En, uh, ja, dat was eigenlijk deze week wel. Daarom is dit alweer het einde van deze hele weekvlog. Uh, als je het eerste deel niet hebt gezien, kijk die vooral even op mijn. Uh, op Kip's Paardenwereld. Want daar staat het deel 1 al op. Leuk dat je preken naar deze video. Doe vooral een duimpje omhoog. Uh, abonneer op Harts voor Paarden. En abonneer misschien ook nog wel op Kip's Paardenwereld. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!